Carla Maria Wander, u wenst uw zwangerschap af te breken. Het is zijn wil die ons samenbrengt. Het is onze wil om daaraan te gehoorzamen. Daarin ligt onze vrijheid. Dus wij wensen u een gezegende voortzetting van uw zwangerschap. Revolutie? Men is het zat, alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. Jij moest provoceren. Ik deed een abortus om te provoceren. Je kan ervoor kiezen om de waarheid uit liefde te verzwijgen. Je kunt het haar niet kwalijk nemen. Ik vind van wel. Jij vooral. Al die woede. al dat stille verwijt daarmee. Heb je alles vergiftigd? Ons hele gezin, de kinderen. Ik?! Ja. Waarom heb je niks gezegd? Niks gevraagd? Waarom?! Zal je me beloven dat, dat jullie bij elkaar blijven? Jij en Carla? Fransje Zus en, en je vader natuurlijk stream alle afleveringen van de Droom van de Jeugd op NPO Plus.